Goedendag en welkom bij de instructievideo van Cameratop.nl Ik ben David en vandaag gaan we een bestelling plaatsen op de website van Cameratop. We beginnen bij het zoeken naar een product, in dit geval de Canon Powershot G12. Terwijl ik het invoer komen er direct suggesties op mijn scherm. Zoals u ziet komt ook de suggestie voor de G12 tevoorschijn. Als we hierop klikken komen we op de pagina van het product. Op deze pagina vinden wij alle informatie over het product. Linksboven kan geklikt worden op de afbeelding om deze groter te maken. We kunnen het product van een aantal kanten bekijken om een idee te krijgen hoe het product eruit ziet. We gaan nu kijken naar het tabblad voor bijpassende accessoires. Te beginnen met de voeding. Dit zijn extra accu's. Al onze camera's komen standaard met accu en oplader of batterijen. Vervolgens hebben wij afstandsbedieningen, digitale fotoframes, flitsers, geheugen, kabels, navigatie enzovoort allemaal snel te vinden via het menu aan de rechterkant. Voor zover het tabblad de bijpassende accessoires. Dan gaan we naar het tabblad voordeelpakketten. Hier ziet u onze voordeelpakketten. Er zijn verschillende combos waaruit u kunt kiezen, elk met hun eigen voordeel. Op het tabblad omschrijving vindt u een korte omschrijving van het product. Op specificaties wordt het product in detail weergegeven. Hier vindt u informatie over de kwaliteit van foto en video, het lenssysteem, de sensor en allerlei informatie over de prestatie van het product. Ik ga nu de bestelling maken voor enkel de camera. Zoals te zien is in de rechterbovenhoek is er nu een product in de winkelwagen gestopt. Deze is ook weer makkelijk te verwijderen met de verwijderknop. Ik kies nu voor de Pro Combo met 15 euro korting. Ik ben zeker van mijn besluit, dus ik druk op afrekenen. Nu kom ik op een pagina met drie opties. Direct bestellen, inloggen met account of een account maken. Met een account kunt u makkelijker bestellingen maken in de toekomst, omdat deze uw adresgegevens opslaat. Als u op direct bestellen klikt, kunt u zonder account een bestelling maken. Hier kunt u al uw gegevens invullen. Let hierbij op dat het vakje met een sterretje erachter verplichte velden zijn. Deze zijn namelijk belangrijk voor de bestelling. Klik op ga verder om verder te gaan. Op deze pagina kiezen we welke verzend- en betaalmethode we willen gebruiken. Dit kan een levering zijn met een betaling via Ideal, vooruitbetaling of Remboers. U kunt ook de bestelling afhalen en betalen bij ons in de winkel in Voorburg. Als we nu op ga verder klikken komen we bij de ene laatste pagina. Hier wordt het adres weergegeven en is het nog mogelijk om deze te veranderen. Als alles klopt klikken we op ga verder en komen wij op de laatste pagina. Hier zien wij alle details van de bestelling. Als u nu op bevestigen klikt wordt deze doorgevoerd naar ons en zullen wij hem zo spoedig mogelijk opsturen.